je dat? Dat gevoel dat anderen alles beter doen. Zo van het gras is altijd groener bij de buren. Wat ik doe, draagt niks bij aan de wereld. Anderen kunnen toch altijd alles beter. Het haar van het populaire meisje in de klas zit altijd zo perfect. En die jongen op het voetbalveld, die schiet echt altijd raak. Om over de cijfers van mijn broertje maar nog niet te beginnen. Ik twijfelde vroeger enorm over wat ik wilde worden. Want bij alles wat ik bedacht, ...kon ik wel iemand bedenken die dat echt veel beter kon. Geloof het of niet, maar jij bent niet de enige die daar wel eens mee zit. Iedereen is wel eens onzeker. Is dat heel gek? Je kijkt naar jezelf zoals jij naar anderen kijkt. Heb jij veel bewondering voor als iemand heel goed kan zingen... Nou, ...dan is de kans groot dat jij dat zelf ook wel zou willen. Maar, wat gebeurt er met je? Als jij niet het idee hebt dat jij ergens beter in bent dan anderen. Ken je dat verhaal? Van Mozes. Die van dat liedje over de Rode Zee. Mozes heeft een groep van ruim 600.000 Israëlieten de woestijn doorgeleid. Toen de God hem vroeg voor die taak. Zei hij gelijk ja. Hij had er ontzettend veel zin in. Tenminste dat zou je denken toch? Het tegenovergestelde was waar. Mozes wilde dat helemaal niet. Hij moest teruggaan naar Egypte, waar hij uit gevlucht was. En hij moest naar de farao gaan, de leider van het land. En eisen dat alle Israëlieten, die nu als slaven in gevangenschap woonden in Egypte, dat die vrijgelaten zouden worden. Toen de Heere God dat vroeg, had Mozes behoorlijk wat bedenkingen. Ja maar Heere God, moet ik gaan? Ik ben niet belangrijk genoeg. Stuur aan als mijn baas. Stuur mijn baas. Wie is het gewend om met belangrijke mensen te praten? Of de dominee? De dominee die kent de Bijbel ontzettend goed. Ja, stuur die maar. De dominee in het dorp. En dan heb ik het nog niet eens over mijn gestotter. Maar toch bleef de Heer God aandringen. Mozes... Ik heb jou nodig. Niet die baas van jou met die belangrijke mensen. Ik help je toch? En ook niet die dominee met al die Bijbelkennis. Geloof we het of niet, maar je hebt er niet altijd wat aan. En dat gestotter? <laughs> Daar vinden we wel wat op. Echt waar. Zo gaat het bij mij ook vaak. Ik kijk namelijk ook vaak naar mezelf met een filter op. Muziek maken? Ja, kan dat wel leuk. Maar ik heb vrienden die dat veel beter kunnen. En slim? Zo slim ben ik echt niet. Mijn geheugen is echt een zee. Maar ja, dat is niet hoe God mij ziet. En dat is ook niet hoe God jou ziet. God kijkt namelijk dwars door al jouw twijfels heen. Twijfels over wie je bent, wat je hebt, wat je doet. God weet namelijk hoe jij bedoeld bent. Jij bent zoveel mooier dan jij ooit zou kunnen dromen. Wat denk jij? Is Mozes dan nu wel overtuigd? Nee hoor, helemaal niet. Want wat zijn Mozes volgende woorden? Heere God, ik wil eigenlijk niet. Hoe jij jezelf ziet en of jij gelooft dat je mooi bent van binnen en van buiten. Begint met het zeggen tegen God. Heere God, ik denk niet dat ik het kan. Maar als u het zegt, dan zal het wel zo zijn. God ziet jou zonder filter. Zie jij jezelf zo ook?